goedemorgen welkom terug bedankt voor het kijken mooie zonnige ochtend dit pad langs de beek gaan we verder afzoeken Kijken of we wat leuks kunnen vinden zie je terug bij de eerste vondst wish me luck nou een mooi begin oh focus 1 cent, leeuwen cent en die ziet er nog hartstikke goed uit oh. 19,27 en weer 10 euro cent. en 1 euro erbij en weer een mooi signaaltje. Ah, gulden. 1973. Helaas geen zilver. Die eerste zilveren gulden moet nog steeds komen, maar deze ziet er nog mooi uit. Op naar de volgende. Jongens, wat doet die deuzen te goed op zilver. Tadaa! Weer een zilveren kwartje. Hij is aardig versleten, het kan ik nu heel moeilijk lezen, we hem gaan schoonmaken, maar... Ja. Wilhelmina met lang haren, dus eind 1800, begin 1900. Ik hoop dat we hem een beetje schoon kunnen maken, dat we een jaartouw kunnen krijgen. Een derde zilveren kwartje, dubbeltjes al heel veel, derde kwartje. Nu nog een keer zilveren gulden, dan ben ik helemaal blij. Maar het uh, gaat super vandaag. Op naar de volgende! En werkt gulden 1973. blijven prachtige munten. Nou, die gulden gaf al een beetje een dubbel signaal. Daar lag gulden. En het dubbele signaal kwam van net ernaast. Een Zweep uit Duitsland. Jaren 60. Nou, weer een leuke. Totie. 1 cent van Sink uit de Tweede Wereldoorlog oorlogsgeld uit crisistijd 1942 ziet er nog super goed uit, normaal zijn ze al helemaal verrat. Geweldig 20 cent 5 cent gulde per en 10 cent erbij op naar de volgende kijk eens prachtig muntje vreemde tekens aan de voet van het uh, boompje gevonden maar ik dacht dat is een buitenlandse uh, muntje maar kijk eens aan de andere kant 1 tiende gulden Nederlands-Indië 1945. Ik had deze nog nooit eerder gezien. Super mooi muntje. Daar ben ik echt blij mee. Is echt uh, mijn leukste silver dubbeltje tot nu toe. Yes. Op naar de volgende! Nou, Nog geen 2 meter naast het zilveren dubbeltje Nederlands-Indië ja, Je ziet het al, Duitse adelaar met hakenkruis Van Sink met 1940 De andere kant is wat uh, slechter 1 Eemkwenig 1940 van Nazi Duitsland Deze kant ziet er echt nog redelijk goed uit. Bijzondere munt. Weer een Duitse munt. Deze niet uit de Tweede Wereldoorlog. Een stuk later. Jaren 80, jaren 90. Twee Mark. Ook weer een leuke vondst, nog niet eerder gevonden. En nog een keer zilver. Modern hangetje. Geen idee wat het voorstelt. Maar zilver is altijd goed. Nou, en dit is dan het eindresultaat: heel veel muntjes. Dit zijn de toppers. Zilveren hangetje. Wil je meer zien? Abonneer dan even op het kanaal. Like deze video. En check ook even de Facebook pagina van Dutch Digger. Bedankt voor het kijken.